Dag allemaal, ik ben Thijs Ginkhorst. Ik werk als technisch productmanager van SurfConnect. Mijn Surf gaat eigenlijk is eigenlijk al een paar jaar oud. Um, we moeten eigenlijk teruggaan naar 2014. Dat was mijn eerste werkdag in Surfnet en uh, ik werd meegenomen naar de vrijdagmiddagborrel. En daar kreeg ik van een andere collega, uh, toevallig dezelfde voornaam als ik, uh, een tip, namelijk om het, uh, dit boek eens te lezen. Ik zal het laten zien. Het is in het Engels, dus het heet uh, niet Tubes maar Tubes. Um, en het, uh, het is van Andrew Blum. En het aardige is uh, dat het best wel wat heeft te maken met internet, uh, maar toch wel ontspannend lees, uh, leesvoer is. Um, de auteur heeft, uh, net zoals iedereen, thuis een internetverbinding, maar die is opeens stuk. En wat blijkt: ergens uh, tussen hem en de telefooncentrale heeft een uh, eekhoorn een kabel doorgeknaagd. En dat doet hem eigenlijk realiseren dat internet niet iets magisch is wat er gewoon bestaat. Maar eigenlijk gewoon uh, vertrouwt op hele concrete kabels en uh, apparatuur die ergens liggen en ergens zijn. Hij gaat op zoek naar hoe dat internet nou eigenlijk fysiek in elkaar steekt. En dat is een hele leuke zoektocht. Hij komt bij belangrijke internetknooppunten. Hij kijkt bijvoorbeeld uh, waar komen die grote zee kabels nou eigenlijk nou precies aan wal. Hoe ziet dat er dan uit? Uh, en ook heel leuk is dat hij uh, op zoek gaat uh, bij Surfnet uh, op het oude kantoor in de Radbouwburg. Uh, dus erg leuk om te lezen en uh, zeker een goede tip ook voor deze zomer.